Hele goedemorgen. Ik zit samen met mama in de auto van Rick. Um, Rick is namelijk op vakantie naar Tenerife. En wij hebben zijn auto. Ja, want altijd gaat verhuizen. Ja, zeker. En dit is zoveel fijner, want Rick heeft een kleinere auto. En dan... Fijner? Ik mis mijn airco. En ik mis mijn automaat. Doet de airco doet het gewoon. Ik... Nee, dat is geen airco. En ik, mis, en ik mis mijn automaat. En ik, en ik, mis, en ik mis alles. Ik mis de Oeh, elektrische door ontgrendeling. Ik vind het helemaal top, want we hebben nu ook meer, uh, als we nu een parkeerplekje willen vinden, dan is dat makkelijker, omdat we een kleinere auto hebben. Dat is waar. Dat is een voordeel. Dat is, dat is een voordeel. En het is lief voor Rick dat we de auto mogen en gebruiken. En het is heel lief voor Rick dat we de auto mogen gebruiken. We hebben hele instructies gekregen. Hij moet eerst 20 seconden dieselen. Ja, dieselen diesel kan niet, want het is een benzineauto. Het oh ja. uh, is een soort opwarmen. Hij moet opwarmen. Dat even warming-up uh, tussendoor. Ik weet niet eens wat voor de benzine erin gaat, eerlijk gezegd. Uh, 95. Oké. Okay. Denk ik. Nee. Nee, 95. Ik heb een keer met Rick getankt. De eerste keer dat Rick ging tanken met deze auto, was ik erbij. Nee. Dus dat moet als goed is goed komen. Ja. Maar vandaag hebben we het CEO en we nemen ook het Instagram account over van Moors en Country TV. Toppie. Dat is wel... Ja, ik vind het leuk. Ik vind het heel leuk. We uh, kaartjes dat we bij het springen kunnen kijken. Ik weet ook niet of, ik weet niet of er vandaag ook nog mennen is. Ik zag wel gisteren van Chardon filmpjes voorbij komen, maar dan zou het ook leuk zijn om daar even te kijken. Dus dan hebben we dat vandaag tot 4 uur. En dan hebben we twee feestjes. Ook heel leuk. Want het privéleven, Nee, niet het privéleven, maar het sociale leven gaat ook door. Woehoe. Later! Dan kunnen we wel weer verder lopen. Ja. Misschien ook weer tot ziens. Oh, maar we zijn er! Kijk nou, ze kunnen een sprookje op de kofferbank. Wie is de Tess? Check uh, Anselms. Uh, ja. Doet dit het goed? Oh, nee, wij geen. Oh, zonde. En wij filmen dat net niet. Oh, dat kan ook maar. Hoe hard regent het, Tess? Weet maar. We don't like this. Oh, nee, je hebt je wel een prachtige. Ik eigenlijk ponchos, volgens mij. Ponchos? Oh, wat schattig. Maar dat hoef ik niet, want ik heb al een uh, regenjas aan. Ik zeker. Vanavond de kuur op muziek. En morgen alweer hoogtepunt bij het springen. Morgen de Logitech Grand Prix op Rotterdam. De grote prijs voor de middag. Wij zijn net bij het springen gekeken. Het springen is voor vandaag afgelopen. Heel gaaf om het allemaal te zien. Ook gaaf hoe we allemaal verschillende technieken gebruiken. Ik heb zelf steeds de gelopsprongen meegeteld en alles meegeteld, dus dat vond ik wel gaaf. Ik weet niet of ik er iets van heb geleerd, maar ik weet wel hoe ik het later moet gaan doen. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe, ja, ik vind dat ik er ook een keer moet staan. Misschien met Blondie dat ze ineens zegt van oké, okay, zet maar wat cross in neer en ik doe ook mee. We zijn op weg naar de auto. Tess is al in gesprek met ze. Ze misschien op zee willen gaan. Hoe? Hoe deed je dat? Goeie, goeie. We hebben namelijk. Uh, Tess, dat is ganzenmishandeling! Tess rent achter de ganzen aan. Ze kunnen ook aanvallen. Ganzeninvasie, jongens. Tijd voor de barbecue. Dus wij gaan lekker eten en op visite doen we nooit. Bijna nooit. Maar vandaag wel. It is today. We zijn met Ivy, de boer on tour, onderweg naar de ACA training. Uh, is, dit, is dit de laatste keer dat ze twee keer per week hoeft? Ja, maar het is de week ook nog twee keer per week en dan was het nou één keer per week. Yay! Wow, wow. zijn we zin in. Ik ben blij ook dat het zo goed gaat dat we naar één keer per week kunnen. Ik ben ook al een tijdje niet meer mee geweest. Dus uh, benieuwd hoe het met Ivy gaat. Heb ik Ivy überhaupt ooit wel te maken? Ik ja, denk wel. je wel Ik was bij de allereerste keer, maar daarna is mama altijd met haar gegaan. Dus ik uh, ben benieuwd. We are back, back, back, back again. Ja. Uh, nog steeds met de koer aan het hoor nog steeds met mama. Uh, het ging heel goed tot Aqua trainer uh, Ik ben natuurlijk de eerste keer erbij geweest en nu weer. En ik zie echt verbeteringen. En ook dat het zoveel beter is gegaan. Uh, beter gaat dan dat het ging. Dus super gaaf om die verandering te zien. We gaan nu naar Stal toe. En dan gaan ze lekker op de bij. Hoor. Ja, wil je eten? Ik ben echt verbrand. Mijn gezicht. Dat was inderdaad een heel goed idee geweest. Wij gaan naar stal toe. Want ik heb vandaag crossles. We gaan een rustig lesje doen. Ik hoop ook dat het een rustig lesje wordt. Want meestal als je net zegt, oh, we gaan een rustig lesje doen... Dan is dat vervolgens niet zo, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, die, oh, die, oh. Die tomaat Tessa. Tessa is verbrand en Tessa heeft het warm. Um, ik vind dit er heel stuk makkelijker uitzien dan een hindernis van 90 of centimeter of een hindernis van een groot van hindernis van 1,10. Ik heb ook. Geen, ah, boom. Ik, ik weet ook niet hoe dat zit, maar ik vind het er een heel stuk makkelijker uitzien. Moeders niet. Moeders heeft hartverzakkingen en hartstilstaan stanten Here do you have your phone? Ik ga je gelijk vertellen hoe je de les vond. Oh, ik vond de lessen heel goed gaan. We zouden vandaag eigenlijk een rustig lesje hebben. Dat is mislukt. Blondie en ik zijn bezweet. Pff, ik heb het warm. zie het ik aan mijn hoofd. Ik moet stappen. moet stappen. Niet stappen. Ja, kom. Niet weer tegen een boom maar knallen, ziet u uh, nou ja, het pleeg. En het kostbosje is helemaal af. Dus ik ben er heel blij mee. Het is zo gaaf. Ha, ik ben er blij mee. Het begin van de lessen sorry, ging het iets minder. Maar we hebben het goed opgepakt. En ik ben helemaal klaar voor flietlanden. Na het harde werken. Heb ik Blondie afgespoeld. Uh, ik wil eigenlijk ook mezelf doen, maar dat heb ik niet gedaan. Want was loop ik er nat bij. Ik heb wel heel veel gedronken, dus ik heb nu zo'n uh, uh, waterbuik. Uh, ja, oh, nou, ja, hier water drinken is natuurlijk ook. Oh, nee, toch niet. Ze gaan hier altijd water drinken. Geen idee waarom, maar uh, water is hier beter ofzo. Nou ja, ik ga mijn spullen opruimen en schoonmaken en dan toe gaan ze. Eerst paarden uh, of? Ja, eerst paarden